En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 LSPD voor en vandaag ga ik op pad met Wim met de T6, want daar hadden jullie laatst uh, met z'n allen op gestemd via Instagram. Voor de mensen die dat uh, niet wisten, ja dan uh, volg je mij misschien niet op Instagram of je hebt niet gestemd of het uh, die niks, I don't know. Uh, Maakt niks uit, wij gaan de straat op. Uh, T6 gemaakt door team MH. Ik heb een beetje last van de like. ik weet niet of dat dadelijk weg gaat als ik hier weg Anders moet ik even naar een fiction kijken. Dus Ochtend, het ziet eruit als een mooie maar koude dag. Of enfin, het ziet eruit als een mooie dag. dat het een mooie dag gaat worden. Maar het is nog steeds januari, dus het zal wel koud zijn. Sneeuw is inmiddels weg. Uh, weer eens een video van mij, want dat heeft lang geduurd. Want ik heb het gewoon echt te druk. Uh, dus sorry daarvoor. Dus voor nu lekker de straat op. Het voertuig hadden we al gecontroleerd. Inhoud van het voertuig hadden we ook al gecontroleerd achterin dan. Nou, nu gaan we kijken wat we gaan meemaken vandaag allemaal. Nog verder bijzonderheden. Um, even denken. Nee. Nee. Ja, een beetje een update over die alle die coppa wet of hoe heet het weer alweer. Um, ik had eerst ingesteld als YouTube voor kinderen. Uh, omdat ik toch wel denk dat grotendeels van mijn viewers kinderen zijn. Toen kreeg eigenlijk iedereen te horen dat ik gewoon voor volwassenen moest instellen want er waren wat redenen ik geloof dat een van die redenen is dat GTA sowieso een spel is voor volwassenen, want het klopt ook het is geloof ik gewoon 18 plus um, dus ja <coughs> ik heb het ingesteld als uh, voor volwassenen houdt dus ook in dat ik um, gewoon de comments kan laten doorgaan enzo dus een weten jullie dat Okay, 503 op um, Calais Avenue okay. Zou iemand uh, iets hebben gestolen van een bouwterrein of in ieder geval een, een, een bouwtuig of iets eh, hoe je dat noemt of hoe, ja, ik weet niet precies hoe je het noemt heb ik gestolen, ja, daar gaat hij. eenmaal groot licht no. nou, dan gaat er ook vandoor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 Wim is duidelijk sneller. Staan blijven. Hij wilt wel niet dan maar via deze weg stoppen. Waarom? Eenheid, kom eens hier. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ze doen niks. En nu is je ineens sneller dan Wim. ik vind niet sneller, maar even snel. En nu moet ik daar weer super ver gaan. Teruglopen naar mijn auto. On Del code 3. Zijn er zijn nog een eenheid erbij. Steeds een achtervolging. Stoppen! Deze zet. Vuurlijnen. Ja. Ga aanhouden. Eénmaal aanhouden. Hij ah, niet dat Vapen op mijn richten. bedankt mevrouw. Jonge dame. Hallo. Niet aanrijden. Ja. Dismissed. Allemaal dismissed. En hij was allemaal op enter drukken. Hè? Ja. Allbody is wel dismissed. Ik ga je nog fourieren beste heer. Meneer. Man. Iets. En dan uh, ga ik jou misschien wel kunnen overdragen aan deze hele mooie video hier. Met deze knappe jonge dames erin. Zou ik ook willen. Verder niks bij. Um, transportje gevraagd. Mogelijk dat de vito dan. Oké, maar dat is uit. Enter ingedrukt houden. is al dismissed. Ze zitten hier lekker te dansen in die vito. Ja, nice. Toch? Ja. Nou, Wim gaat er weer vandoor. Doei. Wij gaan uh, terug naar ons.. Uh, Voertuig. De collega's houden hem nog even in de gaten. Totdat de transport eenheid er is. En wij gaan rennen. En even kijken of die bulldozer of wat het er nog staan. Want dan moeten we die natuurlijk wel even weg laten halen. Zeg maar. Die staat er nog. Stakel in het vragen. Ben benieuwd of het goed gaat. Zo. Dat was een beetje raar van deze vrachtwagen, vol uh, vol gasten. Daarna besefte dat je eigenlijk wel echt vol de rook ging rijden en toen vol een remmen, maar dat was nog gevaarlijker. Ik ga het volgende Nou, even... Uh, Die, dit, deze vrachtwagen staat niet geregistreerd en ook nog uh, niet uh, en een verlopen verzekering. Ik laat hem even volgen en dan rijden weer de parkeerplaats op. Maar ik heb even een hele ruime bocht, want anders gaat hij waarschijnlijk via het muurtje en alles uh, overal tegenop rijden. Of dus heb ik hem nu weer te ruim gemaakt? Nee, perfect. En dan kunnen we hem hier ook meteen laten staan. beetje asociaal als we hem hier over deze vakken neerzetten. Maar dat boeit mij niks. Dat boeit mij helemaal niks. Zo, perfect. Genoeg plek voor andere voertuigen. Goedendag, hallo. Hi. Van mij Rabes. Wim, ben ik trouwens. Ja, netjes als je, je even voorstelt. Reden van de staanhouding is het voertuig, want die staat uh, niet verzekerd, uh, die is heeft een verlopen verzekering, moet ik goed zeggen, en die staat niet geregistreerd. Dus dat is wel een probleempje. Ik ben je ervan bewust dat die met een verlopen verzekering rondrijdt? Uh, Oké, okay. ik was aan het wachten tot ik weer betaald werd zodat ik hem weer kon verzekeren of zoiets. En waarom is hij niet geregistreerd? Ja, ik wist niet dat het moest. Ja, dat zijn natuurlijk. Uh, niet zo'n handige dingen, dat uiteraard moest dat. Dus je krijgt wel voor beide een bekeuring. Geen registratie. En expired insurance. En ik denk dat die niet in beslag gaat worden genomen, maar je mag ook niet verder rijden. Dat weet ik wel. Dus ik denk dat Een Niet geregistreerd voertuig, die moet toch in beslag worden genomen. Je mag zo even uitstappen. Oh en trouwens, hè, de eerste reden van het controleren was dat kruispunt dat was redelijk raar let erop maar je mag toch niet meer verder rijden dus dat is dat dan een groot genoeg is dat is al een uh... die straf is al genoeg Even denken hoe ik het ging zeggen ja goed bekeuring krijg je thuis op het matje op de achterkant staat hoe je in bezwakend kunt gaan je mag niet verder rijden ik denk dat we hem toch een beslag moeten nemen dus dat ga ik doen je mag uh... In de comments laten weten als ik volledig fout ben, maar een niet geregistreerd voertuig gaat geloof ik gewoon in beslag worden genomen. Door de Nederlandse politie dan. Hill. Oké, okay. we gaan even kijken. We hebben Rachel, Rachel noem ik moeten gewoon. Garcia, die wordt gezocht. Uh, en die is gespot. Maar ik wil weten, is ze gevaarlijk? Oh. Want dan moet ik mijn kogel weer aan het vest staan. Nee, het is een vrouw. Dadelijk is het een man. Nou, zijn vrouwen niet gevaarlijk dan? Jawel, heel gevaarlijk. Maar deze, die kan ik wel handelen. We moeten boven zijn. Waarschijnlijk gaat ze mij echt doodschieten. Even kijken of zij hier is. Ik vermoed boven. En maanden we een huiszoekingsbevel hebben. Even snel reageren op dit appje. Oké, okay. dus we gaan even boven kijken. Wapens bij. Ja, wapens bij. Nou ja, we hebben gewoon een. Uh, ik neem aan aanhouding, bui aanhouding buiten daad. Oké. Okay. Arms and dangerous. Hallo. Goeiedag politie. Rachel. Rachel. Je wordt gezocht. Ik word gescheld. Hallo. Ja, goeiedag. Ja, dat is een veel wapen. Oh, shit. Ja, ik kan hier geen noodknop indrukken. Wat is er, is, is. Oké, okay. zicht de verdachte. OC, schoteloos, schoteloos. Hé, hey, laat vallen. Laat vallen. Oh. Vrouwen zijn niet gevaarlijk, ik hoorde me nog zeggen. Pam, bam, boom, bam, boom, bam. Hoppakee. Lekker werkpik. Verdere mensen in dit gebouw aanwezig. Maak jezelf kenbaar. Eenmaal uitgeschakeld. op even. Klik klik. Citizens Reporting. Medical aid requested. Beam, boom, bam. Bam. Nee. In binnen. Clear. En oh, clear. Oké, okay. goed. Eenmaal dood. Wordt hier overgedragen aan recherche. En wij gaan weer naar beneden. Met deze lift. Of een trap of wat is het. Nou, ik weet niet als ik noodknop ben ging drukken of de, de collega's kwamen toch niet naar boven denk ik. Maar dit was natuurlijk een zieke noodknop. Waardige melding. Dat is tegen het verkeer. In. Terwijl een beetje ook aan de regels houden. Dus we gaan met het verkeer mee. Ook al rijdt hier geen verkeer. All units. We have a on the run. Nog iemand, ah, dat is helemaal daar. En ja, dan mogen de collega's van uh, ander gebied doen. Oh, ik zie het en ik doe er helemaal niks mee. Ik uh, had mijn stuur heel raar vast. Dus ik kon... Uh, ja, nee. Ik leg je nog wel een keer uit. Als ik weet hoe ik het moet uitleggen. In ieder geval niks aan al met die meneer die leeft weer. Er uh, is iets gebeurd ergens. En daar zoeken ze een verdachte. Verdachte. Eentje waarschijnlijk. En ik ga daar naartoe. En maak gebruik van mijn vrijstelling. Het zal dus een heterdaad nog zijn. Het valt dus binnen de tijd dat er iets gebeurd is. Um, en dus dat ze die personen proberen te vangen. Dus wij gaan er een beetje sneller heen dan normaal. Links. Oh ja, gaat kei goed. Ik zag links ineens rijden en toen zag ik voor mij gewoon stoppen. Maar ik zei al, we hebben niemand aangereden. is dus ook voor het eerst dat we als het bij een, als we het zien misgaan, tot er ook. Tot we het hebben opgelost, zeg maar. Snappen jullie dat ik eens vol aan de remmen kon gaan en niemand aanreed? En ter plaatse. Um, Ja. Dag collega. Hallo. Kan met je praten? T.I. Nee, oké. Okay. Ik praat wel even met die andere collega. Of loopt die? Hij ja, loopt geloof ik wel. Ja, die loopt wel. Maar... Wie zoeken we? Blijf staan. Hola. Hoi. Hier komen Blijven. ja die gaat niet zo snel stoppen stoppen hier komen collega's, hij rent recht op jullie af oh, dat was vuurlijnen een beetje gevaarlijk met de vrouwelijke collega in mijn hangen Oké, okay, gewerkt. Oké, okay, er die... waren nog meer mensen aanwezig. Nee. Ook oh, voor hen dat is... uh, ook alweer. Dat weet ik niet. Wat komt hier aan? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat gaat niet zo. Dat gaat niet goed, nee. We gaan hem hier een stopteken geven Want dan weet ik dat we in een achtervolging Nou nee, ja, oké, okay, laat me staan We gaan achter die andere aan En dan geven we hem een stopteken En dan wordt een achtervolging van twee voertuigen Dan vraag ik backup erbij En dan kunnen die collega's Gaan een achter het andere voertuig aan Als het goed is Is Hè? Hè? Huh? Huh? Waarom staat hij die... Oh nee, ik ben naar een rood stipje aan het kijken En dan pakken we deze eens nog maar dat rode stipje dat is een. Ja ik weet niet wat dat is, maar dat moet zeg maar. moet het witte stipje volgen. Maar ze zijn te snel. Ja. Zeg achtervolging meerdere voertuigen. Was dat de B ingedrukt houden? Ik weet het niet meer. Hier komen. Stoppen. Die auto doet het geloof ik niet meer. Ja, hallo. We hebben aanhouden. En die andere is denk ik ontsnapt. Nou, er komen wel nog collega's aangerend. Nou goed, we zoeken wel via haar uit. Maar uh. even. We gaan even naar de stoep. Zoals we vandaag al hebben gezien zijn er meerdere vrouwelijke collega's in dienst. Dus ik ga ook een vrouwelijke collega vragen ter plaatse te komen um, om haar te fouilleren. Want ik denk, maar ik weet niet zeker. Kan zij dat? Nee. Nou ja, we dit voertuig alvast laten. Afslepen en dan ga ik... Nee, typische hè gewoon aanraden. Hallo. Dus ja, hey, ja. Nee, T. Enter, nee, T. Nee, E. T. Wacht, moet ik nou bij haar zijn? Blijf even staan. Ja, kom eens hier. Hoe ging het ook alweer? E. Nee. T. Enter. <gülhade> ik kon haar toch. Oh ja, bed down by my buddy. Mevrouw, even staan blijven. wordt gefouilleerd door mijn collega. We gaan naar een. Ze loopt gewoon weg hè. Collega ze loopt gewoon weg. Boom! Blijven staan. Is ze nou dood? Nee, sta ze op. Je kunt niet dood zijn. Dat is niet zo'n harde klap. Ja, wat zien we hier hè collega? Wat zien we hier? Jij mag doorloopen right, you go! Zou ze dood zijn? Dank je wel. Ja, ze is dood. Oké. Goed, wij gaan uh, dit allemaal typen. Nee, we gaan er allemaal vragen voor. Wat is het nou? Ik heb er twee menu's in beeld. Police backup en ultimate backup. allemaal wel kan ik een andere vragen via deze weg ja oh, oh, oh. mijn collega gaat het oplossen en dan gaan wij retour naar het bureau waar wij dit even allemaal gaan typen wat we allemaal vandaag weer hebben meegemaakt dus de collega oh oh oh, oh. ga je maar naar achterna rennen wat schattig maar ik ben al lang weg en uh, Tijdens het typen, dan ga ik de video beëindigen. Nee, niet tijdens het typen. Nu ga ik de video beëindigen. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij. Of nou, nou, voordat ik ze snel zeg. Ik zie jullie graag binnenkort bij een nieuwe video. Tot dan. Doei!